Wat ik vroeger heel graag las was uh, science fiction en daar heb ik echt heel veel boeken van gelezen en met name Asimov, dat was echt mijn favoriete schrijver en daar heb ik heel veel boeken van gelezen. Hij had ook de Foundation Trilogie, uh, dat was op een gegeven moment zes delen en er kwamen er nog delen erbij en dat vond ik, uh, ja ik vond het prachtig om te lezen. Ik vond de verhaallijnen vond ik leuk, het was spannend. Uh, het vertelde over een, uh, ja, verschillende soorten werelden, ook theorieën zoals de Gaia-theorie, ja, ook de psychohistorie, zoals je op een gegeven moment het had bedacht, voor mijn gevoel klopte dat helemaal. Ik dacht, ja, zo dus zie ik het wel zitten, hoe het allemaal weer beschreef, ik vond het ontzettend leuk.